Beste leerling, je ziet aan de linkerkant de platte tekst, aan de rechterkant het uiteindelijke document, de oplossing zoals jullie die kregen. En uh, in een tweede tabblad, mijn pdf-lezer, heb ik het stappenplan klaarstaan. Dus ik ga aan de linkerkant gewoon de stapjes volgen. 1. Zet de hele tekst om in Verdana punt grote 11. Ik selecteer alles, dat doe ik door de Ctrl-A-toets te gebruiken, ctrl al uh, Jij kan natuurlijk het hele stuk gaan selecteren. Ik kies als lettertype Verdana, typ gewoon V-E-R in. En zet de puntgrootte op 11. Dat was vraagje 1. Vraag 2. Stel de paginamarges in. Dat doen we bij opmaak pagina. En daar gaan we de marges aan de linkerkant instellen. Dat zit onder het tabblad. Pagina. De linkermarge moet op 2. De rechter op 2. Dat staat er al. De bovenmarge gewoon op 3 zetten. Dus je kan gewoon 3 typen. Dan maak je daar zelf 3 centimeter van. Zo. druk op oké. Okay. Voilà. Dat is ook toegepast. 3. Zet de titel om in kleine drukletters. Ik duid de titel aan, rechtermuisknop. En ik kan bij teken alles gaan instellen. Dat is natuurlijk het gemakkelijkste zoals ik in de klas zei. Kleine drukletters zitten bij de teksteffecten. Kleine hoofdletters. Er was ook gevraagd om schaduw en omtrek eraan mee te geven. De tekstkleur is rood. Dus ik zet die al op rood. We moeten er nog puntgrootte 16. Dus ik ga bij het lettertype nog eens puntgrootte 16 aanduiden. En dan is het goed, denk ik. Ik druk op oké. Okay. Suïcidale, achter suïcidale. Dus Dan moet je zeker op de nieuwe regel beginnen. Dus kan je eventjes delete doen, zodat het er tegenaan staat. Ik druk shift enter om een nieuwe, linea, of een nieuwe regel toe te voegen. Sorry, niet een nieuwe alinea. En ik ga dat ook centreren. Dus ik zet hem in het midden bij centreren. De volgende regel, rechts uitlijnen. Heel gemakkelijk. Je drukt op rechts uitlijnen. Doet het stukje hierachter, mocht gewoon weg. Dus ik druk delete. Ik ga eventjes de kleur en de eigenschappen aanpassen. Ah, niet vet, maar wel cursief, als ik me niet vergis. Vet ook. Een grijze kleur mocht dat zijn. Dus ik ga hem in het grijs zetten. Zo. Uh, punt grote 8. Dus dan gaan we 8 kiezen hier. Voilà. Volgende stuk. Lijn de regelen rechtsuit hebben we gedaan. Zit ondertussen hier. Dus stukje 5. Maak de eerste linie vet. Dus ik ga de eerste lijn aanduiden. Ik doe dat door er vier keer in te klikken. Maak deze vet en zorg voor een witregel met de volgende alinea. Dus ik ga sowieso zeker zorgen dat die alinea er tegen zit. Enter, enter. En dan heb ik een witregeltje ertussen. En daar staat hij. Eens even kijken of het er zo uitziet als in de oplossing. En dat klopt. Terug naar het stappenplan. Vervang lees ook door Fortnite website. Dus lees ook hier moet weg. En dat wordt Fortnite. Website, dubbelpunt. En dan heb ik die link nodig. Dus ik ga die gemakkelijkheidshalve eventjes aanduiden. Kopiëren. En jullie gaan merken dat ik hier altijd plakken speciaal doe. Ik plak het als tekst zonder opmaken. Goed, dat moet een hyperlink zijn. Nu, het handige aan Writer, Word doet dat ook hoor. Is dus als je erachter gaat staan en je drukt op Enter en de URL is correct, dan gaat hij er zelf een URL van maken. Dus ik ga eens eventjes kijken, als ik erop klik, dan zegt hij ctrl-klik om de koppeling te openen. Ik doe dat ook eventjes, en ik kom bij de website van Fortnite uit. Dus dat op zich is prima. Goed, volgende alinea, vet cursief en centreren. En de volgende alinea is, ik speel 3 à 4 keer. Dus ik speel 3 à 4 keer, zetten we vet um, cursief, was het ook cursief, en gecentreerd. Zo. De alinea afstand voor en na op 0,8 cm zetten. Dus rechtermuisknop, het heeft met alinea te maken. Eventjes wachten totdat het menu opent en het heeft natuurlijk met de afstanden te maken. Dat zie je aan de 0,8. Dus voor de tekst, na de tekst. Dat stukje heb ik niet nodig, maar het is boven en onder de alinea. Alinea afstand, sorry, daar met de alinea afstand op 0,8. Dus dat is 0,8. Zo, druk op oké. Okay. Er is wat meer ruimte tussen. We gaan eventjes naar de oplossing kijken. Dat klopt, ja. Dan zal de volgende stap de titel uh, op het nippertje gered blauw, vet, cursief en onderlijnen. Dus dit stukje vet, cursief en onderlijnen, maar ook een blauwe kleur. Dus ik geef er een blauwe kleur aan. Hij moet ook puntgrootte 13 krijgen. En dat is lettertype Comic Sans, dus ik type op de C, O, en dan ga ik eens eentje zoeken, daar staat Comic Sans. Nummer 9, kopieer die opmaak naar de volgende titels. Dus het gemakkelijke is dat je daar het verfkwastje voor gebruikt, de gittermodus, of het kopiëren van de opmaak. En ik ga even de andere titel zoeken, die moet ik natuurlijk aanduiden. Voilà, nog een keertje, klik. En ik ga naar de titel van zelfdoding en ik heb de opmaak gekopieerd. Dus ik zit aan stapje 10, voeg boven deze titel sorry, de foto toe, dus hier moet die foto komen, invoegen, afbeelding, en daar is de foto, zo, ik denk dat de foto 12 cm breed moet zijn, dus ik dubbelklik daar even op, ik krijg het menu te zien, en ik ga naar hier, het eerste tabblad typen, als ik dit ga veranderen zonder de hoogte te veranderen, dus de breedte zonder de hoogte gaat die foto natuurlijk gerokken zijn, dus ik zorg dat die verhouding, behouden blijft, dat hij daar niets aan gaat rekken. En ik ga dat eventjes op 12 cm zetten. Zo, 12 cm, oké. Okay. Ik denk ook dat ik die foto in het midden gezet had. Dus dat is eventjes zoeken, centreren, zo. Ik wil niet dat er links of rechts nog tekst komt te staan. Dus ik ga bij de omloop de omloop uitzetten, zodat er zeker geen tekst links of rechts gaat komen. Volgende stapje maak op de derde pagina... Een nieuwe titel Top Dance Moves. Ik zal even de oplossing erbij zetten. Zo. Daar staat de oplossing. Dus ik ga naar pagina 3. Dus nu zit ik op pagina 2. Dat zie je hier linksonder ook. Hè. Pagina 2 van 2. Ik denk dat in mijn oplossing zelfmoord nog ook nog een URL geworden is. Of een hyperlink. Dus wat doe ik? Ik ga er eventjes een spatie bij zetten. Dan ben ik zeker dat hij daar een hyperlink van maakt. Dus nu moet ik naar de volgende pagina gaan. Ofwel druk je enter, enter. Maar uh, dat is natuurlijk geen propere methode. Eigenlijk doe je dat via een pagina-einde invoegen. Uh, dat is invoegen pagina-einde. Of maak je die gewoonte. Je houdt ctrl-toets in, druk op enter. En dan gaat hij sowieso een pagina-einde toevoegen. Dus dit stukje tekst heb ik nodig. Ik ga het me heel gemakkelijk maken. Ik ga dat eventjes aanduiden. rechtermuisknop kopiëren. Ik ga dat hier plakken natuurlijk weer. Als tekst zonder opmaak, er kan wel een klein andertje onder het gras zitten, soms. Soms kopieert hij toch nog iets mee, maar in dit geval ziet het er prima uit. Ik ga wel de titeltjes wat duidelijker maken. Zo, zo, dan zie je de drie blokken al. Dit zal ik zelfs nodig hebben om opnieuw te maken. Dus deze titel heb ik nodig, en dan die nummering moet natuurlijk automatisch komen. Dus ik doe even weg wat ik niet nodig heb. Oei, één lettertje te veel. Dit mag ook weg. Voilà. Top Dance Moves Je moet natuurlijk dezelfde titel opmaak krijgen. Dat was gemakkelijk. Je drukt die hier. Je selecteert hem hier. Je kan op dubbel klikken, bijvoorbeeld op het, op het verfkwastje, dan blijft het ingedrukt. En dan kan ik heel eenvoudig deze titel aanduiden, deze titel en ook die titel. Zo, niet vergeten de verfkwast ook uit te zetten. Ik zet de verfkwast uit en dan kan ik weer terug gaan werken. Dit moet gewoon nummering zijn, dus heel eenvoudig. Je duidt de alinea aan die je nodig hebt. Je kiest nummering. Ik zoek er eentje met een rond haakje achter. Voilà, dat is ook al klaar. Ik zie dat er wel een wit ruimte tussen zit. Dus ik ga die ook toevoegen. Hier net hetzelfde, maar dan geen nummering. Maar opzommingsteken. Dus ik pak bij het opzommingsteken... Oei, ik zit er juist langs. Zo, dat vinkje. Zo, en het vinkje staat er. En dat is ook klaar. Als laatste de tabel invoegen. Deze tabel, ik zal wat inzoomen, zodat hij wat duidelijker wordt. Dus een tabel met 1, 2, 3, 4, 5 rijen en 1, 2, 3 kolommen. Dus tabel, oei, tabel invoegen. En ofwel ga je het hier definiëren. Ik denk zelfs dat die zo ook nog wel... Ah, nee, zo werkt die niet meer. Dus ik zal sowieso tabel invoegen moeten, moeten kiezen. Het zijn drie kolommen en 5 rijen. Zo, zonder kop. Dat hebben we niet nodig. We doen invoegen krijgen we onze tabel. Ik ga die eventjes vullen. Hier moet komen pro. Daar moet komen contra. En dan staat hier: kostprijs verslavend gore of bloed. Ik zie dat die de G met een hoofdletter gemaakt heeft, dus ik ga het eventjes aanpassen. En Teamgeest, zo. Dit is 0 euro. Dus ik hou Alt-GR in en ik druk op de letter 1. Dan krijg ik het euroteken te staan. Dat staat niet voor niets op je toetsenwoord. Hier ga ik bij contra ingeven dat hij sterk was. Hier nog nee. Klans en 1 tegen 99. Nu zie ik dat het lettertype wel veranderd is. Dus ik ga sowieso dit aanduiden. Het lettertype was Verdana. Dus ik type V-E-R-D. -E en de lettergrootte was 11. Ik moet het nog echt de opmaken wat voor fraaien. Dat zal wel eventjes tijd kosten. Maar op zich is dat prima te doen als je een voorbeeld hebt. Dus ik zet alles sowieso in het midden. Dus ik ga alles nog eens centreren. Ik zie dat deze titels vet cursief zijn. Ik zie ook dat pro en contra er wel wat anders uitziet. Dus ik ga dit ook in het vet zetten en uiteraard in het wit, want hier zie je de kleurtjes ook als wit staan. Dus ik ga de tekstkleur al in het wit zetten. Natuurlijk is dat nu niet meer leesbaar. Uh, dat is heel logisch natuurlijk, omdat we met die tabellen aan het werken zijn. Of met een witte achtergrond aan het werken zijn. Ik duid eventjes mijn, uh, mijn cel aan, omdat ik niet alles op mijn scherm krijg hier. Je ziet er niet alles op. Ga ik even met de rechter muisknop werken. Tabel eigenschappen, en ik ga de achtergrond van die cel in een kleurtje zetten. Een groene kleur, oké. Okay. Hier doe ik hetzelfde, maar dan natuurlijk met een rode kleur. Tabel eigenschappen, kleur rood. Oké, okay. dat begint er al op te lijken. Ik zie dat de beleiding natuurlijk nog, uh, nog niet in orde is. Dus ik ga eerst mijn lijntjes allemaal uitzetten met de tabel eigenschappen. Ik vind dat dat eenvoudiger werkt. Ik duid eventjes op niets aan, hier linksboven. Dan druk ik op oké, okay, dan heeft hij... Die... Je ziet de lijnen wel nog in het voorbeeld, maar als ik het afdrukvoorbeeld zou opvragen, dan zie je die niet meer. Hè? Dus zo'n lichtgrijze dingetjes gaat er altijd wel tonen en jou op het scherm, maar niet op papier als je het zo afdrukt. Uh, hier de pro en contra ben ik kwijt. Dus even kijken wat er misgegaan is. Ik ga eens even kijken of, of ik dat terug kan aanpassen. Geen voorkeuren. Oké, okay, dat is beter goed, een lijntje rond pro en contra misschien moet ik het scherm wat, wat, uh, wat groter gaan maken ja, dat helpt jullie ook niet helemaal, zie ik dus, uh, dus proberen we het op de traditionele manier uh, zo. hier zitten we Hiervan onder kan je niet aan alle, aan alle symbooltjes als je zo uitgezoomd bent dus dat is misschien een beetje vervelend werken jullie kunnen natuurlijk makkelijk hier met de randen nog werken als je alles op het scherm krijgt hè. dat is wel wat duidelijker dit is wat moeilijker werken zo. Voilà. Ik zal dat met de rechtermuisknop doen, dat geeft een beter beeld. Hè? Dus randjes die wat dikker moeten zijn. Bijvoorbeeld 2 als dikte. Oké. Okay. Hier rond ook. Dus ik duid het stuk aan. Tabeleigenschappen. Ik ga opnieuw die dikte op 2 cm zetten of 2 punt grootte. Zo. En die moet er helemaal rond. Oké. Okay. Dan hebben we die, die donkere lijnen al. Ah, tussen de twee pro- en contrast moest ook een zwarte lijn. Dus doe ik tabel eigenschappen. Ik ga er een lijntje tussen zetten. Oei, de horizontale moet niet, de verticale wel. Zo, pro en contra. Ik zie wel dat dit nog grijs is en dit ook. Dus dat ga ik ook nog eventjes aanpassen. Rechtermuisknop, tabel eigenschappen. En ik ga de achtergrond op lichtgrijs zetten. Oké, okay, dat doe ik hier ook. Tabel eigenschappen van de cel, de kleur op lichtgrijs. Zo, dan ben ik er bijna denk ik, dan moet ik alleen die symbooltjes nog invoegen van de uh, thumbs up en thumbs down. En als ik ga kijken hier, de duimen pro en contra zijn ingevoegde symbolen tip Wingdings. Dus als ik hierachter ga staan en ik zeg invoegen, dan moet ik zelf eventjes zoeken, speciale tekens of symbolen. En dan moeten we naar Wingdings gaan. En wingdings staat helemaal onderaan. En dan is het altijd eventjes kijken, hier zie ik het duim staan, druk op invoegen. Daar staat hij al. Hier ga ik datzelfde doen. Invoegen. Speciale tekens. Wingdings. En een duimpje naar beneden. Daar staat hij. Invoegen. Nu je ziet dat die veel te klein zijn, dus ik ga die veel groter maken. Ik ga eens even kijken. Als ik die nu 24 maak. Mag nog een beetje groter zelfs. Hè. 32 misschien. Ik kan hem er wel onder zetten. Zo. En hier ook. Dat hem 32 gemaakt, denk ik. 32. En ik zet de pro eronder in. En dan hebben we eigenlijk de opmaak van die tabel gemaakt. Hè. Even in het printvoorbeeld eens bekijken. Ik zal hem op 100% proberen te zetten. Zo, niet 64, maar 100. En dan krijg je een tabelletje eh, dat perfect overeenkomt. Goed, de oefening is eigenlijk af. Kan ik ga nog even kijken. Ik zet het documentje links. Waar je oefening... Om de geef, je had het nog als PDF-documentje kunnen bewaren. Daarvoor dient dit icoontje, maar eigenlijk is de oefening klaar. Goed, veel succes!